leuk dat je te kijken naar deze nieuwe video. Mijn gta 5 Varmor. En vandaag ga ik pad met de T6 zoals ik in de vorige video had aangegeven. Um, we gaan een soort uh, avond-nacht-tien Dus inmiddels... Uh, ja, de zon gaat heel langzaam onder en we zullen waarschijnlijk deze video nog wel de nacht gaan treffen. Uh, Desalniettemin is het nog steeds warm. Dus hebben we lekker de zomerkleertjes aan. Het houdt erin. Als je de vorige video niet hebt gezien. Eigenlijk gewoon alles wat een normale agent aan heeft. Alleen de polo. Met de gele strepen is dus vervangen door een zwart t-shirt. Um, ik verzin het niet zelf. Hebben ze het echt ook. Bijzonderheden om te melden vandaag? Nee eigenlijk niet. Laten we gaan. Ja zeker weten. Het is nu terug op de weg. En van alles in de gaten houden. We gaan hier trouwens naar links zometeen. Nee we kunnen maar recht door. Maar uh, anders gaan we Kamal gebieden. En dat moeten we niet hebben. Dus Camar niet blij mee. Assault toch een deadly weapon in dat porta Ja, er wordt geschoten hier. Een flink ook. Is dat, waar is dat? Verdachte lijkt er met een voertuig vandoor te gaan En nu ga ik even cheaten hoor, want hier kan niet tegen tegen deze langzame bak we iets sneller maken Osei, oh verdachte gaat er vandoor Wij knallen met een steeds 6 achteraan ...daadwerkelijk schoten gelost, we hebben ze gehoord. Uh, nu kan ik niet met zekerheid zeggen wat deze persoon betreft gezien... Uh, ...dit het enige rode stipje was op de map. Dus ja, ik ga ervan uit dat ik hier... Oeh, dat was een hele slimme outplay geweest als hij daadwerkelijk naar rechts was gegaan. Dan was ik hem niet. Of haar, want het is een vrouw geloof ik niet kunnen volgen. Maar zo slim zijn ze niet. Er gaat een voertuig... ...die rijdt er ook nog. het blauwe stipje. En ik geloof dat hij daar achteraan zit of achteraan zat... We gaan nu in ieder geval uh, proberen deze verdachte te stoppen en dat moet uiteraard met een BTGV gaan uh, gebeuren dadelijk. Iets van een Audi of een, ja, ik denk een, een Vito zit er ook nog bij, maar die kan ons niet zo goed bijhouden. De politie. Stop uw voet onmiddellijk. Hand omhoog, hand omhoog omhoog houden welke de wordt er geschoten op je knieën en liggen nogmaals bij elke wordt er geschoten de collega's van links hebben jullie vuurlijn ja oké okay, top ik ga naderen is dus is eenmaal aanhouding alles onder controle aan de overkant wordt gevochten boys kunnen we daar even gaan kijken misschien Oké okay, mevrouw. Er zijn geen vrouwelijke collega's in de buurt. Ik ga je daarom even fouilleren. Heeft u vuurwapens bij of andere verboden middelen het zelf, zelf, mij dan niet? Geen vuurwapen aangetroffen. Dat is jammer. Kan ik dit voertuig Nee, dat kan ik ook niet meer Ik ben heel benieuwd wat hier aan de hand was. Ik ben in ieder geval aangehouden voor negeren, stopteken en dus mogelijk ook uh, verboden wapenbezit uh, en dat soort dingen. Moeten we allemaal gaan uitzoeken, want ik weet het gewoon niet wat er allemaal uh, is gebeurd. Tomorrow, dus u gaat mee en het voertuig gaat mee. Die kan niet sowieso a blijven a staan a en dan kunnen we uh, die nog laten doorzoeken door de recherche of uh, wie dan ook. De collega's van de Volvo zijn vriendelijk om een mevrouw mee te nemen. Mm -hmm. De komt van die kant. Mm -hmm. En zo is de weg alweer heel snel vrijgegeven. Soms heb je even geen tijd om je kogel weer een vers aan te doen, dan moet je gewoon gaan rijden en nu is het er nog goed gekomen moet ik zeggen die steekwerende vesten die zijn ook wel kogelwerend al heeft het niet de voorkeur natuurlijk uh, om uh, alleen maar die te dragen nu heeft zo'n zwaar vest hoe ze die ook wel noemen en natuurlijk Echt wel de voorkeur, maar als er even niet anders kan dan zou, geloof ik, en dan weet ik bijna 100% zeker, zo'n het vest ook nog wel een kogel kunnen opvangen. Niet van de AK-47 of van een .50 kaliber Sniper, hè. dat uh, begrijp ik begrijpt niet verkeerd. We've Kijk daar possible, gaat de, so, de in weer Dat is niet zo mooi. En hopelijk... Is het een moment? Maar zo te zien... Is het geen moment? ja keurig ga ja, jij maar rechts langs en ga ik daar wel links langs nee dat lijkt me geen uh, ja. we houden nog even hoop nog even rust, laat alles weer even opnieuw inladen, laten zitten te zien ja. Weet niet. Oké, okay, we gaan gewoon naar door. Volgt hij in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een voor de verdachtssituatie. Caller is Hill. Mikey McRib, description, to. white male, heavy build, wearing a dark jacket. Dat is de uh, melder. Dus die gaan we eerst even spreken, dat betreft dus een situatie. En hij heeft iets verdachts gezien dan. Bij een pinautomaat geld uit de maand, hoe je de of een bank misschien is wel gewoon een bank gaan we een beetje gebruik maken van een vrijstaan zoals die auto hier ook doet perfect niks mis mee zeker niet zodat we toch wat sneller ter plaatse kunnen komen hier staan we, heeft niemand groen, ja we hebben groen, maar ze stonden nog stil, dus waarom zou ik dan niet even langs gaan, toch? En ook hier, <coughs> vrije baan voor mij, het groene licht, geldt voor links. Rechts gewoon een auto, ja, die geef ik ook gewoon voorrang. Niemand heeft last van mij en ik kan toch lekker doorrijden. Attention all units. Have arrived. Zo te zien staat onze getuige hier. Wat heb jij allemaal aan? goeiedag schotel Hoe heet die de jongen weer? Mickey? Mike? Mickey? McCrip? Hoi. Hé, hey, uh, vertel me eens wat heb ik gezien? Oké. Okay. Daadwerkelijk al een, een diefstal van geld nadat iemand had gepint. Oké. Okay. Uh, hoe zag deze vrouw eruit? Een black female. Sportief gebouwd, rood haar, licht, een jasje, donkere jas. Daar zitten we bij de En waar is die hand. persoon heen gegaan? Sedan? Oké, okay, in een voertuig dus. Naar Alta Street, dus geloof ik die kan op. Uh, en weet je iets meer van het uh, units, voertuig? Grey, kern Sedan. Suspect een grey, Karen, Sedan. Kijk, heb je voor mij nog wat gegevens, dan kan ik die opschrijven van jou, mochten we weer later nog te Elgin Avenue. Oké, okay. ze hebben geloof ik al zicht waar het voertuig rijdt, dus meneer, ik ga je hartstikke bedanken en ik ga snel die kant op. Joujou. Kijk een mooie in is nu, ik heb geen idee hoe dat voertuig eruit ziet. Ook al heeft hij het gezegd, maar denkt je dat ik dat erop opgeslagen? no way. Near low power street. kan hier beneden zijn of hier voor Light jacket, red hair, dark woman I think we got it. Toch? Bij de rood. Ik denk dat we hier wel eens kans maken. 3 dan ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken 99 lima papa papa 010 a warrant issued my Dat wel aan het segment hè nu zijn het ja niet helemaal rood haar en zo maar deze mevrouw het sowieso nog gezocht dus hé hey. hallo mevrouw mag ik graag van u documenten van uzelf en van het voertuig dank u wel ik ga even. Ja, kunnen me vertellen waar je um, vijf minuten geleden was. Dat gaat uh, niks aan. Oké, okay, heeft u wapens bij? Zij verdachte gaat er vandoor. Ik heb een vuurwapen gepakt, een zware vuurwapen. Uitstappen. Staan blijven. Ik ben totally, totally heel duidelijk geloof ik. Dat is iets te duidelijk. Oké. Okay. little problem. Van, maar niet twee. Oh. Dat wilde ik dus wel, maar dat is geen ongeluk. Oké, okay, de verdachte is dus uh, ja, door mij geslagen omdat ze zich verzetten. Morgen no, chef. Jesus Christ! Deze ik hem nog even kijken hier. Ja, gaan we nog wat doen aan het vrouwen of niet? Ja, ik zal wel even die auto de kant zetten. Zo. Keurig. Ja, we ze even zo wel afstepen. We gaan even afwachten, mevrouw gaat toch mee naar het ziekenhuis, dan gaan wij een eenheid via het OC opvragen om naar het ziekenhuis te gaan, uh, om daar mevrouw te uh, bewaken en dus aan te houden als zij is ontslagen, of misschien zelfs in het ziekenhuis al aanhouden, misschien had ik dat nu al moeten doen officieel. Dikke Audi, ga ik binnenkom mee opnemen trouwens. Um, wij gaan hier wegrijden, dan wordt het verkeer hier weer vrijgegeven. En dan uh, is deze melding ten einde. En denk toch uh, redelijk goed. Door. Met een slag was het niet zo netjes misschien maar. Uh, we hebben de verdachte gevonden en hopelijk krijgt het slachtoffer van de overval al zijn geld en dingen terug. We assault en meteen ah. hebben we door nou, schoten gelost bij de ambulance, dat gaat niet goed oké okay. de DSI schiet mee geloof ik eenheden hier ook oké okay, wat is daar los? ik weet wat daar los is het voertuig zit achter die vrachtwagen aan en er wordt gewoon vanuit het voertuig geschoten op die vrachtwagen. We touch, we got eyes. We're in Zo! Handen omhoog! Stop. Omhoog! Op de knietjes. Nee. Oh. Dat was mijn fout. Stoppen. Naar houden. We gaan naar huisdienst. Backup needed. For a suspect placed under arrest. Arm. Calais Avenue. Adam 6, copy. We'll check it out. Roger. We're going to do our last melding. And we're going to go on the X-track. And to see that we're going to go to the De eerste beste man of vrouw die ik op mijn fiets zie, die is voor mij. Oké, okay, de fiets gaat er vanuit. nou ja, wat gaan we doen zeg maar ik ga niet rennen dat weet ik wel en ook niet proberen met A, de verdachte tot zilstand te krijgen zonder wapen dus ik richt meteen mijn taser erop Transporteer deze kan. Eenmaal fit te dienen suspect under arrest in Hillbox Hill. we can get back. En dan ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ik heb een leuke video vonden. Ik zit er aan een paar dagen bij nieuwe video. Wat ik zijn geen idee. Daar ga ik zo de volgende Dank. Ik pak me de volgende keer wel weer. Veel serene's. Dus. Um, tot de volgende. Doei.